Op het moment dat jij je fouten gaat toegeven en delen... dan merk je ook dat de band tussen jou en je collega's een stuk beter wordt. Dat je zelf wat relaxter met fouten om kan gaan... wat jij kan doen in je team of organisatie om die fouten bespreekbaar te maken. In een serie gesprekken die ik maak met managementboek en Uitgeverij Boom... praat ik met auteurs over hun boek. En in dit gesprek is mijn gast Frank Deuring. Frank van Harte, welkom. Dank je wel. Ja, het boek Superfalen, met grote letters staat het erop, goede hm. titel. Dank je wel. Uh, daar weet je ook wat van, hè? Want jij bent gewoon keihard een mislukte comedian, laten we eerlijk zijn. Ja, zeker weten. Toch? Ja, nee, inderdaad. Ik was afgestudeerd en toen ja. dacht ik: weet je wat, ik ga aan mijn grote droom achterna. Ik ga proberen professional stand-up comedian te worden. Ja. Nou, dat is helemaal mislukt. Ja, echt ging je dood op het podium? Nou, echt dood. Ik, heb, ik zeg altijd: ik heb 300 shows gedaan. Ja. Uh, zeker 30 zijn daar ben ik ook echt Keihard dood gegaan. Ja? Oh, dat en, lijkt uh, me zo erg. Dan sta je ja. dus op zijn podium en dan wordt er gewoon niet lachen. Helemaal niet. Sterker nog, <laughs> mensen kijken je boos aan. Oh nee, echt? <laughs> Zit je echt een beetje. Uh, <laughs> Ik heb één keer gehad. Toen was ik uh, had ik Javier uh, Guzman, uh, die stond voor mij in de lineup. Ja oké, okay, niet de kleinste. Dat uh, was gewoon open podium ja. en die brak de, de tent echt af ja. en daarna mocht ik. En ja, dat was, de sfeer die zat er zo lekker in, weet je, mensen lachen. Je zag mensen gewoon bijna tranen in hun ogen hebben en die lach die rolde echt zo. Het, het knalde gewoon, weet je. Ja, het was echt ja, top. Ja. ja, toen kom ik. Maar wat ging er mis? Nou, ik was toen net bezig, dus mijn grappen waren gewoon niet goed genoeg. Ja. Uh, het, het, het niveauverschil was misschien te groot uh, en toen ben ik veel meer gaan spelen. En toen ging het gewoon steeds beter ja. wel, want ik deed het gewoon als hobby tijdens ja. mijn studie. Ja. En Het is ooit begonnen als een try before you die, Ik denk, oh, dat is spannend, dat is leuk. Ik vind het altijd leuk om spannende dingen op te zoeken. Ja. En toen ben ik het één keer gaan doen voor de lol en dat vond ik zo fantastisch, dat was zo geweldig en het zo'n enorme kick gaf het. Ik dacht ik, ga dit vaker doen. Mm. En toen ben ik het heel vaak gaan doen en toen was ik afgestudeerd en toen dacht nou, ik, nou ga toch maar eens kijken of ik hier misschien meer uit kan halen of ik hier mijn brood mee kan gaan verdienen. Ja. Uh, dus ik had wel wat betaalde shows, uh, ah, okay. en dat, dat, maar na een jaar, ik was er best wel klaar mee, en de echte doorbraak kwam niet? Nee, ik weet nog, uh, je hebt nu een hele bekende comedian, tenminste bekende, Casper van der Laan. Die gaat, ja, ja, ja. Uh, die gaat enorm hard. Ja. Die was na mij begonnen. Ben geweest. Ah, Leuk toch? Ja, ja briljante gast. Ja, hilarisch. Maar die was na mij begonnen en die ging echt vijf keer zo hard. Ja. En je had bijvoorbeeld op woensdagavond in het Comedy Cafe had je de Talent Night. Dat ja. was dan een beetje het opstapje naar de pro-shows. Ja, ik ben twee keer uitgenodigd voor die Talent Night. En zo heb je een aantal indicatoren waarbij je een beetje kan proeven: zit ik op het goede spoor? Mag ik ja. een keertje een open spot doen bij een professionele show? Uh, ik had Utrechtse cabaret festival, mocht ik meedoen? Nou, Daar ging ik halve finale, ging ik eruit. Ah, okay. uh, en ik denk: ja, als, als ik hier ik kan, kan keihard blijven werken mm. en dan misschien kan ik er een klein boterhammetje Precies, mee verdienen. Ja, ja omdat ik zo serieus met bezig was, was dat plezier ook helemaal weg. Ja, ja, ja, ja. Dus ik weet nog, ja, de kick was ook weg. Het was in mijn comfortzone geworden. Dus ja, ik, precies. Uh, ja, ik denk, nou, ik ga wat anders doen. Ga wat anders doen. Nou, ja. dat heb je gedaan. En inmiddels uh, zometeen wat je nog meer allemaal doet. Maar het boek heb je niet voor geschreven. Super uh, ja. Gefeliciteerd. Het gaat over uh, fouten maken, hè, zal ik maar zeggen. Ja. Moeten we nou meer fouten met z'n allen maken? Of moeten we er anders mee omgaan met fouten maken? Uh, anders mee omgaan. Anders mee omgaan. Niet, ja. Het moet niet een doel worden om er heel veel te maken. Nee, inderdaad. Ik krijg soms uh, een berichtje na een workshop of een lezing: van ja, we gaan nu heel veel fouten maken. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan denk ik, nou. Uh, het, het kan helpen als je bijvoorbeeld uh, iets gaat testen, weet je, met innovatie, dan is het prima. Maar ja, ja. als je een open chirurg bent, dan zou je zijn. Nee, dan moet je doen, niet zijn. Laten we eens even lekker uh, nee. trial and error doen vandaag. Ja. Nee, het is echt, dus als er wat fout gaat, hoe ga je daar dan mee om? Precies. Laten we het een aantal dingen behandelen met je. Laten ja. we om te beginnen eens kijken naar wat speelt bij mensen, denk ik, maar uh, psychologie van de koude grond, wat er best wel kan spelen als het gaat om fouten maken. En we hebben het met name denk ik ook in een werkomgeving even, ja, he, maar zeker goed, het, het geldt het. voor het hele leven. Maar het even zakelijk toepassen. Dat is één, denk ik, een stukje uh, schaamte. Ja, zeker. Hoe, weten. hoe gaan we daarmee om? Nou, schaamte, dat is juist de angst voor onverbondenheid, dat je eigenlijk het komt nog uit de oertijd, dat je uit de groep gemieterd wordt. Ja. Dus als je wat geks doet of raars, dan zeggen ze, jij mag niet meer bij de groep horen. En dan word je er, en dan ga je eruit. En ja. dan kan je zelf op zoek naar je eten. Ja. Uh, in je bierenvel, weet je, met je eigen ja. knot. Ja. Dat, dat, dat schiet niet op. Uh, maar het mooie is juist als je schaamte gaat uiten. Dus als jij een fout hebt gemaakt, dan schaam je jezelf. En als je dat dan gaat delen en bespreekbaar maakt, dan merk je dat die schaamte veel minder wordt of zelfs verdwijnt. Of uh, misschien ook liefdevol wordt opgevangen door degene tegen wie je het vertelt. Ja, zeker weten. Mm. Dus, dus daar begint het dan mee, zorg dat je je niet schaamt, maar zorg dat je er eerlijk over praat. Ja, op het moment dat jij je fouten gaat toegeven en delen, dan merk je ook dat de band tussen jou en je collega's een stuk beter wordt. Maar het kan eng zijn. Ja, nou ja, het, het is zeker weten. Ja, en het vergt wat van de omgeving waarin je werkt. Ja, als jij een fout toegeeft, is het heel erg fijn dat die omgeving daar positief op reageert. ja. gebeurt dus niet bij elk bedrijf, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, maar en, dat is jouw werk, hè? Precies. Ben <laughs> je dan een cultuurveranderaar ook een beetje, uh, nou, meer ik zeg ik, ik doe lichtjes aan. Of ik ontsteek een vuurtje bij mensen. Ja, ja. Dus ik ben echt uh, voor een nieuw perspectief op het maken van fouten. Dus ik doe echt sec alleen, workshop of een lezing. Ja. Uh, mensen hebben een nieuw perspectief. En vanuit daar gaan ze verder. En Soms is er wel een vraag van... Is er meer mogelijk? Dus dan werk ik samen met wat partijen om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat laat ik dan aan die partijen over om echt op die gedragsverandering te gaan zitten. Ja, precies. Zometeen ook een stukje theorie, klein stukje theorie, want het is mm. niet echt een theoretisch wetenschappelijk boek. Hè. Het is lekker praktisch, veel ja. voorbeelden erin, lees lekker weg. Ja. Dat was uh, prettig, hou ik van. Dankjewel. Ja, complimenten. <laughs> uh, en dus, maar er zit een klein stukje theorieën in, met name even, hoe noemen we hem, uh, de, de mindset theorieën van Carol ja. Drake. Laten we die zo meteen behandelen voor Zeker. de kijkers, want het is best als je me nog niet kent, echt een hele logische uh, theorie. Mm -hmm. Maar even nog een paar menselijke eigenschappen, perfectionist. Ja. Dat zien we best wel veel voorkomen ja. en ook misschien best wel bij mensen die daar al ja die daar ook best wel last van hebben. Mm -hmm. En dan is fouten maken niet leuk als je perfectionistisch bent. Nee, zeker niet. Hoe gaan we daarmee om? Zonder dat ik jou nou als psycholoog wel neerzet, hoor. Nee, maar, precies. Uh, ja. Nou, wat je bij perfectionisme vaak ziet is dat uh, het doorgeslagen is in het goed willen doen om een ander te pleasen. Dan ja. ben je vooral met anderen bezig. En dan kun je erin doorslaan en dat is echt een productiviteitskiller. Het kan voor heel veel stress zorgen. Wat kan helpen is om inderdaad ook weer een stukje vanuit die groeimindset, waar we straks misschien over hebben, ja. is om te switchen als dat kan, ook met een beetje inzet, naar veel meer focus op leren. Ja. Want op het moment dat je in die leermodus zit, wordt het veel minder erg om fouten te maken. En ook gewoon een beetje lief en aardig zijn voor jezelf. Uh, want dat kan dan ook weer helpen om met die stress om te gaan. Ja. En ook dat klinkt makkelijker dan dat het voor sommige ja, mensen is. Zeker ja, dus weten. Wat dat betreft raak jij, ik kan me best wel voorstellen, als je met dit onderwerp aan de slag gaat hè, binnen organisaties fouten durven maken, fouten durven toegeven, die ja. gebruiken als tools om iets mee te doen. Dat kan heel kwetsbaar zijn. Ja, zeker weten. Uh, en heel spannend en heel eng. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat als je daar aan de slag gaat als team, als organisatie, ja, dan ga je vijf, zes keer harder. Ja. Dus ook een onderdeel wat ik behandel is het stukje psychologische veiligheid, dus ja. vanuit Amy Edmondson. En daar blijft gewoon dat het echt een aanjager is voor de creativiteit en innovatie in teams. Ja. Als je die openheid hebt over ja. fouten, ja. En, maar ook gewoon dat je dingen durft te delen, dat je gek ideeën op tafel durft te gooien. Ja. Laten we eens in duik inzoomen op die mindset-theorie van Carol uh, Dweck. Ik ja. leg hem eens uit. Um, je kan op twee manieren kijken naar jouw capaciteiten. En met capaciteiten bedoel ik talent, intelligentie en vaardigheden. Ja. En dan kun je er met twee mindsets naar kijken. En met mindsets bedoel ik wat voor overtuiging heb je, wat voor bril heb je op je neus. Mm. Eén is de vaste mindset, dan heb je overtuiging. Mijn capaciteiten staan vast, ik heb een bepaald niveau en dat is het. Dus ik ben goed in presenteren of ik ben het niet. Ja. Ik ben goed in interviewen of ik ben het niet. Ik ben goed in samenwerken. Nou, ja. je goed ik ben goed met de cijfers of niet. Ja, precies. Ja. Um, dat is de vaste mindset. En dan hebben we de groeimindset en dan heb je de overtuiging dat je die capaciteiten kan ontwikkelen. De groeimindset? Ja, dat. precies. Okay. Uh, het mooie ervan is, bij die groeimindset stel je vooral leerdoelen. En bij die vaste mindset stel je prestatiedoelen. Als je hem dan inzoomt op het maken van fouten, bij prestatiedoelen ben je bezig met wat anderen van jou vinden. Dus dat zie je ook veel met perfectionisme. Yeah. En met een leerdoel, dan wil je zelf ontwikkelen, ook vanuit intrinsieke motivatie. En dan wordt het veel minder erg om fouten te maken. Je had een paar mooie voorbeelden. Uh, laten we eens eentje doen die van die dat sales team wat jij uh, uitlegt, ja. het verschil. Maar dan kun je dan maken we het concreet. Ja, Vertel zeker eens. Weten. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar sales teams. Uh, die hebben vaak als als doel, als prestatiedoel: laten we het marktaandeel gaan we proberen te verhogen met 5%. Ja. Uh, vanuit de groeimindset is het: bedenk vijf nieuwe strategieën om het marktaandeel te verhogen. En het leuke daarvan is, en dat vind ik echt heel gaaf en vet gewoon. Op het moment dat je dus focust op leren, dan ga je ook veel beter presteren. Dat is de faalparadox. Dus op het moment dat je focust op leren, ga je beter presteren dan als je focust op presteren. Dus in het geval van dat sales team, degenen die in die leermodus, in die growth mindset gingen, die verdienden ja. uiteindelijk meer geld. Ja, die, die verkochten uh, beter. Precies, dat marktaandeel ging harder omhoog. Waarom doet iedereen dit dan? Ja, goede vraag. <laughs> wat, houdt het wat houdt het organisaties tegen? Ik denk uh, oud gedrag, wat er heel erg, heel erg ingebakken zit. Uh, als je puur kijkt naar waar komt een beetje het straffen van fouten uh, vandaan... Hè? Ja. en gewoon hard op reageren. Ik denk, eraan, kan je echt wel teruggaan naar de industriële revolutie ja. nog... van toen er gewoon productie gedraaid moest worden. Ja. Toen was angst echt een goede motivator. Maar tegenwoordig zitten we veel meer op samenwerken, op creativiteit, op innovatie. Hm. Ja, dan moet je je veel meer ook leren. Ik zat uh, je video's te kijken van uh, ChatGPT en AI en zo en ja, al die ja. dingen. Ja, ja dat dit laat weer zien hoe belangrijk zo'n groeimindset is, ja. want uh, je moet je aan kunnen passen. Ja. Ik, ik vind het echt een rotzin, maar de veranderingen gaan steeds sneller. Ja, maar ja, ja, het is wel zo. De, de, de, de enige constante. Ja, ja dat, ja, dat is wel zo. Uh, wat is jouw ervaring met leid? Want het heeft veel met leiderschap te maken, denk ik ook. Ja, hè? Want de, de leiderschap binnen een organisatie bepaalt hoe je, ja, bepaalt. Het is ook cultuur. Ja. Um, als je er eens een thermometer in duwt in Nederland... hoe is het gesteld ermee? Um, ja, die vind ik enerzijds ook wel lastig om te beantwoorden... want ik word alleen uitgenodigd door de bedrijven... die ermee aan de slag willen ja. gaan. Uh, dus de angstcultuur, daar word ik nooit uitgenodigd. Uh, hoe staat het ermee? Uh, ik denk dat het echt wel de goede kant op gaat. Zeker ja. ook gaat, gaat om kwetsbaarheid en fouten delen... en mensen aanjagen erop. Dat gaat de goede kant op. Uh, ook omdat gewoon het werk van zo Amy Edmundsen over psychologische veiligheid steeds, uh, ja, wordt steeds bekender wordt. Wat levert het op? Levert, levert het ook gewoon centen op? Ja, zeker weten. Kijk, het mooie is, uh, als jij fouten niet nog eens maakt, dan scheelt dat tijd. Het scheelt geld. Uh, het scheelt een hoop ergernis op de werkvloer. Ja. Beeld je dit nou eens in? Je hebt een hele talentvolle collega en die zegt van, joh, de groeten... Dan word hier zo hard met fouten omgegaan. Ik ga ergens anders werken. Mm. Nou, dan ben je en het potentieel van die collega kwijt, maar je moet weer wervingskosten gaan draaien. Uh, je hebt misschien minder productiviteit omdat die kerel of die vrouw weg is. En dan heb je het ook gewoon over een stukje veiligheid ook nog. Dus ik zit wel heel veel in de zakelijke dienstverlening. Mm -hmm. Dus ik had bijvoorbeeld laatst had ik een marketingteam. Nou als die een fout maken en dan staat er een verkeerde letter op een poster. Dat is prima. Maar ik ben ook wel eens bij een olie raffinaderij geweest. Ja, en als je daar fout maakt, dat kan levenskosten, dat is gewoon fysieke veiligheid. Ja, want hoe ga je dan om met, de, met, dat is leuk, die growth mindset en dan gaan we lekker leren met z'n allen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er voorbeelden zijn waar, waar je zegt van ja, daar is de prestatie, die staat toch wel heel erg centraal. Je noemt dit voorbeeld, ja, maar uh, artsen, kan wat je net al zei, ja, zeker. ja, dan kun je wel lekker in je leermodus gaan zitten. En, uh, ja. Maar dat's, dat's, dat, dat werkt niet toch? De, oftewel werkt het overal en altijd. Uh, nou het belangrijkste wat ik altijd, uh, wat ik predik, wat ik uitgeef, is: uh, je moet fouten bespreekbaar maken en je moet ze delen. Ja. Dus zo'n arts die staat aan de operatietafel, die moet natuurlijk vol, volledig in de prestatiemodus zitten. Ja, precies. Uh, maar op het moment dat het een fout gaat, dan moet dat wel bespreekbaar worden gemaakt. Ja. En die arts moet ook wel een cultuur creëren dat de co-assistent, als die denkt van volgens mij gaat dat fout, volgens mij is het verkeerde been. Ja, zeker weten. Dat, <laughs> ja, dat gebeurt. Dat heb je wel even gezegd. Ja, ja, nee, het gebeurt. Inderdaad. Ja. Maar ook daar heb je weer een cultuur. Er is ook best wel discussie over dat je dan weer voor zo'n tuchtcollege komt. Ja. Wat, wat dan echt uh, je onder de knietjes afzaagt en, uh, en dat je leven heel erg... Dus dat is best lastig om in dat ja. soort sectoren om te gaan met, uh, met het feit dat je fouten maakt. Ja, zeker. Wat ik heel tof vind aan de medische wereld, daar is nu echt van uh, de jonge artsen, die hebben zich echt verenigd, letterlijk ja. in de jonge dokter. Aha. En die hebben bijvoorbeeld ook een congres één keer uh, per jaar. Ja. Uh, dat heet het Fouten Festival volgens mij. Ja. En dan gaan ze echt met elkaar in gesprek van hoe kunnen we de werkdruk verlagen? Want artsen, er zijn al tekort aan artsen, maar die lopen nu allemaal weg. Die stoppen ermee vanwege de werkdruk. Ja. Maar ook uh, dat fouten niet afgestraft worden en dat ze besproken worden. Ja. Dus daar zie ik wel echt een hele mooie cultuurverandering. Je hebt toch al uh, jarenlang vanuit Silicon Valley een beetje in de start-up zien, had je de fuck-up-nights altijd. Ja, zeker weten. Dat, dat, dat is natuurlijk ook heel erg gebaseerd op dit principe. Hè, van ja. laten we leren van elkaars fouten. Zouden we ja. dat vaker moeten doen? Gewoon zogenaamde, Of je dan fuck-up-nights noemt? Of, uh, ja, zeker weten. Ja. Kijk, uh, wat ik, mijn visie ook is, je moet eigenlijk zorgen in een organisatie dat je een vaste plek of een vast moment hebt waar je die fouten kan delen. En dat kunnen verschillende dingen zijn, zoals een faalmuur of een blog. Of een, uh, ja. Ik heb een klant van mij die gaat nu met een podcast aan de slag. Nou, super vet. Ja. Maar dat kan ook zo'n fuck night zijn. Ja. Uh, en het liefst als je daarmee begint, zet dan de, de grote baas op het podium... die het goede voorbeeld geeft. Ja. Want waarom durven we geen fout toe te geven? Ja, ja hallo, volgende week mijn een functioneringsgesprek ja. met de grote baas. Ja. Maar als de grote baas net heeft gezegd van... Dit is bij mij fout gegaan en ik wens voor jullie toe dat je je fouten toegeven. Mm. Nou, dan wordt die drempel weer een stukje lager om die fouten te delen. Ja. Nou, ik merk het ook op CVD TV, hoor dat elke keer als wij dan weer een ondernemer hebben... en ik praat over zeg maar, ellende of dingen die mm. fout zijn geweest, dat dat enorm gewaardeerd wordt. Dus mensen ja. hebben daar enorm veel aan. Om maar eens even jouw doopschild te lichten. Ja. Die, die comedian-carrière mm. uh, hebben we gehad. Heb je nog meer uh, momenten gehad dat jij zelf... Uh, goed op je mail bent gegaan of fouten hebt gemaakt of dat je je kapot schaamde? Of, uh... Uh, ja, kapot schaamde. Ik heb een keer een, uh, een blinde mevrouw een oefening over kijken laten doen. Wat heb je die gedaan? Een, een oefening over kijken met een blinde mevrouw. Dat, was, dat durfde ik ook echt 13 maanden aan niemand te vertellen. Dat was echt serieuze schaamte, hè? want wat, die hele sessie liep ook in de soep daarna. Ja. Gewoon niemand meer reageren in de zaal. Ik voelde echt een beetje die haat vanuit oh, de zaal. Oh, oh. van. Serieus gast, ben je nou een oefening aan het doen met een blinde mevrouw over kijken? Maar jij wist niet dat ze blind wel. Nee, daar ging het juist fout. Oh. Ze, had, ze had een mail gestuurd van: uh, kan ik meedoen met de workshop? En Ik zo, ja, uh, dat kan, behalve bij één oefening. Ja. Ja, ik had 80 mensen in de zaal, ik had één vrijwilliger nodig. Dus ik, dus ik zei tegen haar: ik kan met al, elke oefening meedoen. Ik had er vier of vijf, uh, behalve oefening twee. En zij zegt: Nou, is goed, prima. Nou, oefening twee is dus ik zeg. Dames en heren, we gaan naar oefening 2. Ik zeg het nog expliciet. We gaan naar oefening 2. Ik zoek één vrijwilliger en zij staat op. En zij komt naar voren toe en zij zegt: Ja, ik wil meedoen. En ik had eigenlijk moeten zeggen van ja, sorry, je gaat van die worden. Wil je weer gaan zitten. Ja. Maar ja, dat durfde ik niet. Ik ben een pleaser. Ik moet iedereen te houden. Mm. Ik vind moeilijke gesprekken, dat vind ik lastig. Mm, mm. Dus ik ben toch die oefening met haar gaan doen. Nou, dat liep helemaal in de soep. Ze moest een pingpongballetje van een wijnfles aftikken. En ze sloeg die hele fijnfles van tafel. duizend stukjes. Ja, echt. En, uh, maar toen ben ik dat gaan delen na 13 maanden in een workshop, yeah. want mijn visie is fouten moet je delen. Yeah. En toen kreeg ik een hele mooie reactie vanuit uit de zaal en dat was van ik heb heel lang gewerkt met mensen met een beperking yeah. en die vinden uitgesloten worden erger dan uh, dat het een keertje misgaat. Yeah, dus yeah. misschien heb je het helemaal niet zo slecht gedaan. Mm -hmm. En dat nieuwe perspectief, wat ik dus kreeg op de situatie, zorgde voor mij dat die schaamte weer minder werd. Yeah. Dus achteraf is het een mooi verhaal geworden. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maar op het moment, oh, het was verschrikkelijk. Ja. Um, met hoeveel bedrijven? Want wat, wat doe jij allemaal vandaag de dag? Zeg maar los van boek. Want wanneer is het boek uitgekomen? Uh, 1 juni. Als een oh, half Afgeleid 1 juni 2022. Ja, hoe, hoe loopt het? Gaat goed? Ja? Ja. Eerst uh, was echt, een, ik had hem ingesteld om een maand lang uh, te pieken, om te vlammen. Ja. Uh, en daarna loopt hij rustig door. Oké, okay. en waarom, uh, even, even doen, doen we even gewoon verkooppraat nu, ja. en, maar dan mag jij gewoon. Zeker weten. Uh, waarom moeten mensen dit boek kopen? Uh, enerzijds, er zijn echt twee belangrijke resultaten in het boek, uh, wat je eruit kan halen. Ja. Enerzijds is het dat je zelf wat gelegster met fouten om kan gaan. Anderzijds ga je ontdekken wat jij kan doen in je team of organisatie... om die fouten bespreekbaar te maken. Mm. Dat ze niet onder het tapijt worden geschoven... maar dat ze gewoon op tafel worden gelegd. Okay. Heb je ook tips? Want we hebben het er al zijlings over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat er best veel mensen zitten te kijken. Ja, dat wil ik heel graag. En mijn collega's ook wel. Maar we zitten toch met die leiderschaps, met die cultuur. Ja. ja, we weten nu al, als we hierover gaan praten... en we willen jou naar binnen harken... dat ze zeggen, ja gast, dat gaan we dus niet doen. Hoe zorgen we nee. dat het prioriteit krijgt? Of dat de leiding mee wil werken? Of dat het... ...binnen een organisatie wel toegestaan wordt om hm. dit soort trajecten in te zetten? Um, ja, je kan denk ik twee dingen doen. Enerzijds is gewoon klein beginnen op de werkvloer. Dus jij met je collega, misschien drie mensen gewoon... ...het voor zichzelf gaan doen, ja. Ja, en dan die olievlek steeds groter maken. Ja. Dus uh, kruisbestuiving. Mensen hm. raken besmet met die openheid en denken, oh dit levert toch wel wat om. Hm. Anderzijds, uh, als je dan die resultaten hebt, die resultaten laten zien aan het management. Heel een heel mooi voorbeeld wat ik vind, uh, Het komt uit het boek van Amy Edmondson over psychologische veiligheid. Ja. Uh, ziekenhuis hebben ze een systeem ingesteld over het delen en het melden van fouten. Maar al die mensen denken, ja hallo, als ik een fout ga delen of melden, dan gaat het boek op eraf. Hm. Op een gegeven moment, iemand die gaat dat toch doen... Die meldt een fout. Op basis van die fout kunnen ze hun werkprocedures aanpassen. Het werk wordt daardoor een stuk veiliger. Het aantal calamiteiten daalt. Hm. Dus in plaats van 20 per 100 patiëntdagen worden het er 10 bijvoorbeeld. Ja. Dat succes wordt teruggekoppeld en bam, iedereen is mee. Ja. Dus eigenlijk, ik zeg, je moet niet alleen je fouten delen, maar ook de successen over het delen van die fouten. Ja, wat het delen oplevert. Ja, ja. precies. Ja, precies dat. En dan ja. heb je de mensen mee. En hey, hoe zie je workshops? Hè? Want je doet daarnaast ook workshops en zo, hè? Ja, workshops en lees ik. Hè? En je wil op het podium op, hè? Of wil, gaat. Ja, dat doe ik ook. Ja, precies. Dat zit er natuurlijk een beetje ja. in. zeg maar zeker En dat, daar zit ook wel wat humor in dan. Ja, zeker weten. Ja. Ik heb dit boek nu geschreven, maar ik ben al acht jaar met het onderwerp bezig. Met ja. mijn bedrijf, dat heet de Foutenfabriek. Dus ik geef workshops en lezingen uh, over het bespreekbaar markt van fouten. Hey, en wat zijn daar de ondernemerslessen uh, die jij leert? Want je bent ook ondernemer dan dus. Ja, ZZP'er of freelancer. Je hebt, je hebt geen mensen in dienst denk ik wel? Ja, ik heb een team van, uh, van freelancers omheen. me heen. Ja, Dus precies. ik heb een paar VA's, ik heb een video-editor, uh, okay. een PR-adviseur het laatste jaar voor mijn boek, om dat een ja. beetje te pluggen. Ja. En wat zijn daar je lessen van de afgelopen jaren? hoeft niet fouten te zijn hoor, maar gewoon nee, lessen die je geleerd hebt als ondernemer. Want het zit ook op een ondernemerskanaal natuurlijk Ja, hier. zeker. Uh, een van de dingen wat ik wel ontdekt heb, is uh, financiële beslissingen nemen uh, op aannames, in plaats van op feiten. Dus wat ik nog wel eens had, was uh, kreeg ik bijvoorbeeld voor een maand kreeg ik vier aanvragen binnen. Ja. En die scoorde ik allemaal. Ja. Nou, dan zit je er lekker in, dan heb je zelfvertrouwen. Die ja. weegt erop of die maand erop kreeg je weer vier aanvragen binnen. Ik denk, nou, die, weet je wat, ik scoor er echt wel minimaal drie. En dat levert dan dit bedrag op. Dus dat bedrag, dat kan ik nu al investeren in een cameraman werken, weet ik veel wat, gewoon investeren in je bedrijf stoppen. En dan gaan ze allemaal niet door. Maar je hebt wel dat geld al uitgegeven. <laughs> en dan wordt het in één keer krap, want ook de hypotheek moet betaald worden of, ja. of de huur en alles. En daar ben ik echt wel twee, drie keer echt wel. Uh, ja, dat gewoon heel krap was. En dan moet je weer hmm. even geld lenen, of je moet hem gaan besparen. Of, uh, dus de les is eigenlijk gewoon: je moet geen geld uitgeven waar je het nog niet hebt verdiend. <laughs> nee, nee, precies. Huh? Ja, inderdaad. Nou ja, ik kan me voorstellen dat een als grotere onderneming wordt het anders. Want dan ga je investeren. En dan wordt het een ja. wat complexer geheel. Maar ik denk inderdaad bij kleine ondernemers dat het gewoon. Toch het huishoudportemonneeprincipe principe moet zijn. Van er moet gewoon ja. meer in, er moet meer inkomen dan het eruit gaat. Ja, precies. En, uh, en eerst erin komen. Uh, is, word je rijk van boeken schrijven? Um, nee. Uh, kijk, sowieso dit, dit de boek, ja, je hebt je royalties, maar waar natuurlijk uh, waar de workshops en de lezingen die daaruit komen, dat is natuurlijk leuk verdienen. Ja, ja. Um, ik heb het ook via een uitgever gedaan, dus mijn businessmodel... Via Uitgeverij Boom natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja, die, die, ja uiteraard. Die, die, die willen dit graag, die, die maken deze serie. Waarvoor dank, ja. uitgever, Uitgeverij Boom en, en managementboek Boek uh, trouwens. Dus, zeker weten. Uh, ja, ja, ja. Um, dus dat lezingen circuit gaat goed. Ja, zeker weten. Mm. En dat vind ik superleuk om te doen. Ja. Dus dat doe ik nu een paar jaar. En als ik bijvoorbeeld verleden week zat ik weer in de auto naar een opdracht. En dan schijnt de zon. Nou, dan ben ik zo gelukkig. Dan ben ik zo blij gewoon om dat te kunnen doen. Het is toch nog steeds dat podiumdier wat in mij zit. Ja. En dat je mensen echt wat, wat, wat meegeeft. Dat ja. is super tof. Ja, ja, je hoeft mij niet uit te leggen. Nee, precies. <laughs> dat kunnen we elkaar de hand schudden. Dankjewel ja. dat jij mijn gast was, Frank Deuring. Ja, en uh, uh, ik zou zeggen, uh, uh, ik hoop dat iedereen uh, het boek De Superfalen gaat, uh, gaat lezen. Uh, en uh, bij deze dan ook een oproep. Als jij, zoals ik in het begin al zei, als je zoiets hebt van, um, ik wil beter durven te falen zelf. Maar ik wil ook in mijn organisatie aan de slag daarmee, uh, vanwege de redenen die je allemaal hebt gehoord. Uh, uh, dan zou ik zeggen, koop het boek. En dat kun je doen via de beschrijving hieronder de video. Zit je aan de de podcast en je bent aan het luisteren uh, dan vind je ook daar de linkjes naar zowel uitgever hebben als naar managementboek boek waar je het boek kan uh, bestellen uh, voor nu uh, uh, dankjewel voor het luisteren en het kijken zit je op youtube blijf dan even hangen want we maken deze serie zoals ik al zei samen met uitgever hebben om management boek we maken een hele serie met van alle interessante auteurs van hele interessante boeken en als je blijft hangen over twee seconden de hele playlist met alle video's die we tot nu toe hebben opgenomen voor nu dankjewel voor het kijken hoi They don't They don't They don't They don't